Hoi, Nelly Kroes hier vanuit de Europese Commissie in Brussel. Op televisie zie je vaak programmeurs. Hij draagt waarschijnlijk een bril en hij ziet er waarschijnlijk wat uit als een computerfreak. En ja, het is waarschijnlijk een hij. Maar dat is niet hoe het echt is. Programmeurs zijn eigenlijk de mensen die op zo'n beetje elk gebied dat je kunt bedenken... nieuwe dingen creëren en innoveren. Van een spelletje op je smartphone tot aan de laatste app die de mensen helpt gezond te blijven. En trouwens, het zijn zowel meiden als jongens. Het programmeren zelf is spannend en is leuk. Maar het is niets vergeleken met wat je er uiteindelijk mee kunt doen. Dat is nog veel leuker. Leren programmeren is zoals geheim agent worden. Je zult dingen kunnen begrijpen waarvan vele anderen niet eens weten dat ze bestaan ook al zijn ze er wel en vaak vlak voor je neus. En wat nog beter is, je kunt er dingen mee doen... die er voor anderen als tovenarij uitzien. En vandaag heb je plezier met leuke programma's en gave robots. Maar wist je dat er eigenlijk ontzettend veel echte applicaties zijn... in de echte wereld? De programma's zitten in onze auto's, koelkasten, televisie... en maken het makkelijker ons leven te organiseren... Of vakantie te gaan, bijvoorbeeld. En dat hoeft niet moeilijk te zijn. Nieuwe hulpmiddelen maken het gemakkelijk en leuk om te leren. Dus je kunt de basis snel oppikken. Voor je het weet heb je door. Probeer het gewoon. En je zult zien hoe leuk het is. En het is niet alleen voor degene die in de ICT willen werken. Misschien wil je dokter worden of designer of iets anders. Misschien wil je op een groot kantoor in een groot bedrijf werken. Misschien wil je wel je eigen baas zijn... Of misschien wil je gewoon een toffe manier om vrienden, familie en je omgeving te helpen. Wat je ook wil doen. Leren programmeren kan je helpen. Dat is een nieuwe vaardigheid voor het leven, zoals leren lezen of schrijven. En dat geeft je een nieuwe mogelijkheid en leert je meer over de wereld om je heen. Het opent eigenlijk een heel nieuwe manier van denken voor je. Van problemen oplossen, samenwerken... En hoe jonger je dit avontuur begint, hoe beter het is. En daarom hoop ik dat velen van jullie dit op school al leren. Programmeren is fantastisch om in je klas te leren. Het kan ook elk ander vak tot leven brengen. Maar als jullie het nog niet op school leren... of als je niet kan wachten om er nog meer mee aan de slag te gaan... dan zijn er heel veel mogelijkheden om te beginnen. En vandaag ontdek je één van die mogelijkheden... Het is geweldig dat jullie deze kans pakken. En door heel Europa zijn er nog veel meer van dit soort kansen. De Europese Code Week brengt ze allemaal samen. Als je zin begint te krijgen in programmeren... is dit je kans om ermee verder te gaan. Dus zorg dat je wat tijd over hebt in die week van 11 tot 17 oktober... en kijk op codeweek.nl wat er bij jou in de buurt te doen is.